Wij zijn MBO-docenten uit Amsterdam en wij vinden mediawijsheid in het MBO heel belangrijk. Mediawijsheid is een belangrijke opdracht voor het onderwijs en ook voor het MBO. Ik wil dat studenten alle mogelijkheden die er zijn optimaal kunnen benutten. Dat studenten zich op de juiste wijze kunnen profileren, hun netwerk kunnen inschakelen en de juiste gegevens kunnen vinden op het web. Ik vind mediawijsheid niet alleen belangrijk voor MBO-studenten, maar ook voor docenten. Als wij als docenten dat goed kunnen integreren in onze lessen. ...dan wordt het voorzelf de norm voor onze studenten. Ik vind het belangrijk dat ons onderwijs met de tijd meegaat... ...en dat we inspelen op de mogelijkheden die media ons bieden. Daarom werken wij samen in het Praktora Mediawijsheid... ...aan een manier om lessen Mediawijsheid te integreren in het onderwijs. Al het lesmateriaal delen wij op de website mbomediawijs.nl We worden ook geïnspireerd door jou. Heb je tips of ideeën? Laat het ons weten via de site. Wij willen namelijk heel het MBO Mediawijs.